Ja, het is een heel gebruiksvriendelijke omgeving. Er is geen discussie mogelijk. Leerlingen willen natuurlijk hè, proberen soms hun ruimte af te tasten. Maar bij Eds Learning is het gewoon duidelijk, je hebt het ingeleverd of niet, er kan een deadline op enzovoort. Duidelijkheid is altijd handig in de communicatie met leerlingen. Maar via Eds Learning kun je die duidelijkheid vrij makkelijk geven. Het is handig omdat het allemaal online is en het is dus niet ja, eigenlijk ook uiteindelijk veel goedkoper omdat je niet alles hoeft uit te printen en zo. En het is allemaal heel duidelijk. Je kan alles heel duidelijk uh, vinden. En uh, ja, als je iets niet hebt ingeleverd, dan zie je ook gelijk dat je het niet hebt ingeleverd, want het staat het rood. En dan uh, moet je, word je er heel snel weer aan herinnerd dat je, dat je toch moet inleveren. Nou ja, we moesten dus een, een stamboom inleveren voor school. En ja, die heb ik dan, uh, dan zie je ook alles uh, wat erin moet staan en de uitleg ervan staat allemaal is learning en wat kan je dan zelf gaan maken. De laatste jaren zijn er wel flink wat uh, punten aan de horizon uitgezet. Een van de dingen is dat we ELOS school uh, zijn geworden, maar ook op uh, ICT gebied uh, en rondom het leermiddelenbeleid uh, worden nu stappen gezet om, uh, ja, je ziet de digitale leermiddelen steeds meer toenemen. En uh, die focus is nu ook uh, zeker aanwezig. We dus denken als, als de infrastructuur in orde is en, en de apparatuur, dan maakt het ook wat makkelijker. Dat je niet, als je dan het spul in je klas haalt, dan weer zit dat dingen het niet doen. Of zo. Dus we steken echt wel in op kwaliteit uh, wat dat gebied. Maar vooral die omschakeling naar digitale leermiddelen: dat het niet een, uh, een boekachtig glas wordt, maar dat je ook een andere didactiek uh, daarbij uh, bij nodig hebt om van dat materiaal gebruik te maken. In de bovenbouw is het hoofdzakelijk het uh, inleveren van opdrachten. En een aantal docenten die maakt er echt een leeromgeving van. Docent Engels heeft bijvoorbeeld al zijn luisteroefeningen, alles wat maar ook in het boek aanwezig is of op cd, dvd, aan materiaal beschikbaar, zit er in its learning, dus ieder moment kan die beschikken over alle oefeningen die er zijn. Voor te kijken, opdrachten in te leveren, want als ik niet altijd alles in mijn agenda schrijf, is het altijd nog onhandig om te kijken of, uh, wat op its learning staat. Het geval dat je het niet gemaakt hebt. Vers Learning kan je altijd nog kijken of ik had vergeten of niet. En als er een via school is, moet je dat de volgende dag vragen, Wat is dat Wat ik de collega's dan meegaf als tip: eh, vertel niet aan de leerlingen hoe het moet. Want A, er stond een handleiding in de map en B is Learning eh, ja, wijst zich vanzelf. Wij dachten dat het heel spannend was voor die leerlingen, maar natuurlijk niet, want die zijn al zoveel gewend. Nou, ik denk vooral uh, dat het een uh, centrale plek inneemt waar al het leren geconcentreerd kan worden. Dus je kunt zowel uh, ja, opdrachten laten inleveren, maar ook materiaal beschikbaar stellen. Dus die, die duidelijke centrale plek, dat denk ik dat nu, maar vooral in de toekomst ook uh, heel belangrijk zal zijn. Dat leerlingen niet uh, overal, maar op allerlei verschillende sites en momenten van uitgeverijen materiaal moeten zoeken, maar dat je het echt naar een centrale plek kunt brengen.